Marcus Tienkamp is geboren in 1873 in Fries, als zoon van Roelof Engbert Tienkamp en zwaantje Heuker. Hij trouwde met Aaltje Matthijs in 1894 en ging in Anne op de te wonen. Via de oude heer Klinkhamer, die ik begin jaren 90 sprak en in het verzorgingshuis Het Holthuis in Anne woonde, ben ik te weten gekomen dat zij gewoond hebben in een huis dat later overging naar de familie Kleven en rond 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat door de grootschalige landbouw omrandawe bleek. Er diende bijvoorbeeld een pad aangelegd te worden en dat huis was dat niet meer waard. Vervolgens ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 was het een ruïne en vanaf pakweg 2018 staat er een manege. Marcus verhuisde in 1910 van Annen naar Papenvoort, gemeente Rolde. Het huis werd gebouwd door een timmerman, maar de stenen moesten ze zelf verzorgen. Dat hebben zij geregeld bij het spoor. S'avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Dat is dus vermoedelijk het geweest, Asser grollo Emmen. Marcus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij ook overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze krak te komen we generaties later nog tegen. Bij de boerderij in Papenvoort had hij ook een café. Een nieuwsbericht uit 1916. Schichtig geworden sloeg het paard van de landbouwer Tienkamp te Papevoort gistermorgen in ons dorp op Hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder de wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam. In de Noordes werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen waarmee thee van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat. 1921, 21 januari. Gevraagd, een schaapherder. 1923, komen aanlopen. Drie schapen, waaronder één vries en twee drent. Tegen gemaakte kosten terug te bekomen bij M. kamp Papenvoort, Gemeente Rolde. 1924, een gebruikte, doch in goede staat verkerende watermolen. Brieven worden ingewacht met opgaven van prijs enzovoort bij M. Tienkamp Paapvoort. 1924 juli. Wegen sterfgeval gezocht een schaapherder. Ook gelegenheid om zelf schapen te houden. 1924 augustus. Verkoop van schapen en een dekbeer. Op maandag 18 augustus 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeken van den heer Marcus de Tienkamp de Papenvoort bij Rolde publiekelijk worden verkocht, publiek worden verkocht, zeiden ze toen, 200 Drense schapen, waaronder Weren, Oien en Enters. Benevens een mooie dekbeer. Kopers moeten twee bekende solide borgen stellen. Borgbriefjes worden niet aangenomen. even van Mesdag, notaris te Assen. 1924 september, de eerste jachtdag. Reeds vroeg in den morgen trokken al hier een tiental jagers veldwaarts om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Menen men aanvankelijk dat de patrijzen al hier zeer schaars waren? Het viel toch de heren jagers niet tegen. Achtereenvolgens werden bemachtigd en er volgen diverse jagers, waaronder M10-Kamp, Grollo, Elf Patrijzen, Twee Korhoenders. 1925 juli, tijdens de motorwedstrijd op 11 juli, ruime bergplaats voor auto's, motoren en rijwielen bij M10-Kamp, Café Halfweg, Roldeborger. 1926 augustus, gevraagd voor direct een boerenknecht, 1926 augustus boerderij te huur, bestaande uit 8,5 hectare groenland en 6 hectare bouwland. 1926 december, aanbesteding burgerwoning met verlof. 1926 december, boeldag Papenvoort, wegens afschaffing der boerderij. Op donderdag 9 december 1926, des voormiddags om tien uur, zal ten huizen en ten verzoeken van een heer M. Tienkamp de Papenvoort gemeente Rolde wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht. Twee paarden, waaronder een vierjarige Litouwer en een enter Vosbles. Ruim dertien stuks hoornvee, waaronder melkgevende voorjaars- en zomerkalvende koeien en vazen en één guste pink en één hokkeling. 14 varkens, waaronder één vette, drie motten en 10 loopvarkens. 25 kippen en één aan. twee boerenwagens, waaronder zo goed als nieuwe met brede wielen. Een melkwagen op veren met kollingassen en afneembare kap. Ploeg, egge, hakselbak met mes, bascuul, aardappelzeef met rooster, varkenshokken, paardentuigen, touwwerk en verder boer- en deelgereedschap. Voorts, kookpot, 100 liter, drie melkbussen, 30 liter, eikenhouten wasmachine, een partij hooi, rogge en haverstro, ongedorsen Sierra Della, president Zaihaver en Spurrizaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht. 1932 augustus, gevraagd aardappelrooiers voor eerstelingen, ongeveer 3 hectare, Brieven aan M. kamp Café Halfweg in Rolde. 1932 september. Borger. Onderhandse verhuring. 14 september. Door de heer J. Koornstraat Hengelo is onderhands gehuurd... ...de verlofzaak van de heer M. kamp gelegen aan een straatweg Borger Rolde. 1933 januari. Te koop of te huur tegen mij aanstaande een café met verlof A bij M. Tienkamp... Halfweg rolde Borger. Kennelijk was de verhuur aan meneer Koornstra niet zo'n succes. 1934 februari. Nog eens. Te huur. Een café verlof. En te koop. Twaalf kost bijen, Bij M. Tienkamp en Rolde. 1934 maart. Tafelhouding te koop. Maar niet op zondag. In 1935 verhuisde Marcus naar Assen. En ik kwam toen te wonen op de Steendijk, op nummer 166. Al in februari 1936 verhuisde hij naar de Venenstraat, nummer 25 in Assen. En daar heeft hij tot zijn dood gewoond. Aaltje overleed in 1938. Ze woonde toen dus net een paar jaar aan de Venenstraat. Marcus was 64 jaar oud. Hij had de boerderij inmiddels overgedaan. Ik vermoed aan zijn zoon Roelof. In 1939... Een berichtje in de Assenkrant: dat Marcus Tienkamp verhuisd is van de Venestraat 25 naar Leek, Tolbert. Daar begrijp ik op zich niets van. Kennelijk is het tijdelijk geweest, want zijn begrafenis werd vertrokken vanaf het adres Venestraat 25 in Assen. Het verhaal gaat dat hij vaak bij zijn zus Margine op bezoek kwam. Zij was getrouwd met Bakker van der Molen, bekend van de Zuidlaarder Bolle en zij woonden in Zuidlaarderveen. Daar had ze een eigen kruidenierswinkel. Daarop kon ze ook, toen ze op een gegeven moment weduwe was, de kost verdienen. Het verhaal gaat dat Marcus vissen als hobby had. En graag zijn activiteiten voorbereidde door wormen aan de haag te rijgen, zittend op de stoep van haar winkel. Dat vond Margien een minder goed idee. Maar Marcus was een beetje eigenwijs. Dat is een niet zo zeldzame eigenschap in onze familie. In 1950 is Marcus overleden. Hij ligt samen met zijn vrouw Aaltje Matthijs begraven op de Zuiderbegraafplaats in Assen.